is even raar, de wereld, het leven, het voelt zo breekbaar, je plannen, het streven. Het verband met elkaar, dit alles is zomaar, zo teer en zo kwetsbaar. We komen tot stilstand, straten zijn kaal, verlaten, onbemand. Alles neemt afstand, ons huis wordt een eiland. Is dit een droom waarin de wereld ontvlamd is, maar je niets kunt bewegen, je lichaam verlamd is en meedrijft met de stroom? Laat je je opslokken door tv, nieuws en twitter? Laat je je opfokken door fragmenten, berichten, angstig, bitter? Laat je de incidenten brandstichten in je hoofd, waardoor het vuur in je hart langzaam uitdooft? Het is even raar. De wereld, het leven, we gingen zo lekker. Het was onweerstaanbaar. We vlogen naar Kaapstad. We hakten het bos plat. Voluit productie, voluit destructie. Nu staat alles stil. Onze machine van welvaart is nu plots bedaard. We leken op hol, we leken onkwetsbaar. Wat waren we vol met werk, stress en lol. In een race zonder winnaar. Nu staat alles stil. Maar het leven wil groeien, onweerstaanbaar. De natuur wil bloeien, onbedwingbaar. Adem de rust, er is even minder. Het is nu een waar tijd, een moment van echtheid. Verlost van zwaarheid. Wordt het land eensgezinder. Waar kunnen we heen? Online, maar ontbonden, ons hoofd verdoofd, gespannen en versnipperd. Waar kunnen we heen? Onze routines geschonden, onze plannen gerookt, heen en weer geflipperd. Wat kunnen we geven aan aandacht en waarde? Wat is een goed leven, hier, samen op aarde?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 Het is nu een waar tijd, een moment van echtheid, verlost van zwaarheid. Het kan komen als jij je niet laat verlangen. Het gaat stromen als jij je niet laat indammen. Wees niet halfslachtig, we zijn niet onmachtig. Je weet dat de zee stijgt en er een ander gevaar dreigt. Je weet dat het bos brandt, maar voel je de opstand. Laat zien wat er waar is. Roep dat het klaar is. Doe wat nodig is. Stop met wat overbodig is. Vier dat dit een revolutie is. Maar wacht. Deze revolutie staat niet op Twitter. Deze revolutie kun je niet liken. Deze revolutie heeft geen webcam, geen retouchering, geen bewerking. Deze revolutie is niet verzekerd. Heeft geen garantie, geen korting, geen bundel. Deze revolutie komt niet vrijblijvend op zicht kan niet meer retour. Deze revolutie kent geen regulering, geen convenant, geen schikking, geen overeenkomst of akkoord. Deze revolutie heeft geen alliantie, geen associatie of verdracht. Het zit van binnen. Het kijkt je aan, het grijpt je vast, laat je raken, open je ogen. We zijn vrij in gedachten, maar verbinden de krachten, de dromen van schoonheid die smachten naar heelheid.